Weet je nog de zomer van 2017, toen er opeens heel veel aandacht was voor het vrouwenvoetbal? Het EK werd toen in Nederland gehouden en onze Oranje Leeuwinnen wonnen wedstrijd na wedstrijd. Nederland werd steeds enthousiaster omdat we aan het winnen waren. Ik ben Anita Schmalen, operationeel manager bij het Nederlands Debat Instituut en ik ga je in deze video meenemen met het eenheidsprincipe van Cialdini en welk effect jij ermee kan bereiken. Een groot sportevenement is natuurlijk het klassieke voorbeeld van een situatie waar er echt een eenheid is, omdat er zo'n sterk bijgevoel is. Bedrijven spelen daar graag op in, door bijvoorbeeld shirts te sponsoren van clubs of landen. Zo associeer je die bedrijven dan weer met jouw favoriete club en ben je ook eerder geneigd om producten van hun te kopen. Een ander bijeffect van het EK van 2017 is dat volgens de KNVB 7% meer meisjes en vrouwen op voetbal gingen. Het eenheidsprincipe is dus een handige tool om mensen in actie te laten komen. Maar realiseer je wel dat doordat je één groep bij elkaar blijft, je eigenlijk andere mensen ook automatisch buitensluit. Als we even bij de voetbal blijven, denk maar aan de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. Supporters van de ene club zullen producten die ze associëren met de andere club niet snel kopen. Maar laten we nog even kijken hoe je eenheid in je voordeel kunt laten werken. Een ander voorbeeld is namelijk een initiatief van de Utrechtse Euro. Dit is een digitaal betaalmiddel waarmee consumenten en ondernemers in Utrecht kunnen betalen. Hiermee steunen ze de lokale economie, wat zorgt voor lokale werkgelegenheid, duurzame samenwerkingen en vooral verbondenheid. Jij kunt je als ondernemer natuurlijk ook aansluiten bij een dergelijk initiatief, maar er is meer dat je kunt doen om het eenheidsprincipe toe te passen. Het belangrijkste van dit principe is dat je een gezamenlijke identiteit creëert. Dit hoeft niet per se samen te hangen aan een regio, maar het kan ook iets zijn als dat je allemaal heel erg houdt van koken. Dit eenheidsprincipe kun je ook toepassen voor teambuilding. Jullie vinden koken dus heel erg leuk. Je kan dan een keer samen een workshop doen of je kunt een app beginnen met waar je allemaal leuke receptjes uitwisselt. En je zult zien dat omdat jullie op die manier een soort van wijgevoel creëren, je dit gevoel kunt vasthouden en ook op andere plekken in je werk terug kunt laten komen. Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten? En ben je nou enthousiast?